We verplaatsen ons allemaal. Naar werk, naar de supermarkt of naar onze naasten die we lief hebben. We zijn vaak onderweg, misschien wel te vaak. Wie is er echt bewust van de toedracht van onze planeet? Wie kan zich inbeelden wat dit doet met het klimaat over bijvoorbeeld 50 jaar? De een eet minder vlees. De ander pakt vaker de fiets of rijdt elektrisch. Onze handen reiken verder dan we denken. Het verschil is dichtbij. Samenwerken aan een schonere wereld. Laat kompas. De stap naar een emissieloze toekomst.